Gezondheidscentra en samenwerkende therapeuten hebben heel veel dingen gemeen. Maar toch merk je dat de individuele therapeut echt moeite heeft. En door al die verschillende disciplines die er zijn, is het best lastig om elke therapeut tot zijn recht te laten komen. Red heeft een hele mooie oplossing voor therapeuten.